Hoi, leuk dat je kijkt. Mijn naam is Rit Stigler. Ik ben raadslid voor VVD Alkmaar en sta voor ondernemers. Like mijn pagina en deel tips over hoe gemeente Alkmaar de ondernemers meer ruimte kan geven. Ik ben benieuwd naar jouw mening. Wat gaat goed en wat kan er zo al beter? Door het liken van mijn pagina zie je wat team VVD Alkmaar en ik allemaal doen. Blijf eenvoudig op de hoogte over wat ik belangrijk vind en wat ik wil bereiken. Like het dus, we houden contact.